Knock knock. Who's there? Geen tv-decorder, want ik stream alles gratis en bespaar 337 euro. Dat is echt de slechtste mop ooit. Allee. Maak daar buiten zit. Ik wil u niet meer zien. Gast.